Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag heb ik jullie hulp nodig met de e-waste race. Nou, wat is de e-waste race? Het is een race met, waar meerdere scholen aan meedoen, dus mijn school dus ook. En we moeten zoveel mogelijk elektriciteit dingen verzamelen. En daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Let's go. Kom nou. Maar wat is e-waste? Het is dat um, uh, e-waste zijn elektrische spullen. wat bijvoorbeeld niet gerecycled wordt. De stoffen die gaan langzaam op. bijvoorbeeld in een telefoon zit een stukje goud. En dat goud, als dat, die telefoon niet gerecycled wordt. kan dat goud niet opnieuw gebruikt worden. En als al het goud opgaat. dan, is het, dan uh, kunnen jullie geen nieuwe telefoons meer maken. Oké, okay, we zijn dus nu bij de container. Ik weet niet of dit mag. Sorry als het niet mag, spijt me, maar kijk. Hier komen dus nu zometeen alle elektronica in zitten, te zitten. Nou, welke elektronica mogen jullie allemaal inleveren? Het moet gewoon allemaal kapot elektronica of oude elektronica zijn. Zolang je het niet meer doet. En het mogen dus geen losse batterij zijn. Als er een batterij in een elektrisch iets zit, moet je hem er niet uithalen. Dat moet er gewoon in blijven. En het mag niet groter zijn zoals een wasmachine of een... Houd dit I never go? Ik gaas? Nee, dat de de Waar je kleren in doet in een was. Oh, een wasmachine. Een wasmachine? Oh, ik dacht, ik dacht dat ik zei een vaatwasser. Dat, dat dacht ik dat ik dacht dat ik zei. Maar oké, okay, het mag dus niet zo'n grote stad zijn. En het mag dus alles wat kapot is, of oud is, en wat niet meer doet, dat mag je inleveren. Zoals ik al had gezegd, doen er meerdere scholen mee aan dit project. Er doen ongeveer acht mee. En zo, uh, zo, degene die zoveel mogelijk. Wat is het woord ook weer? Elektriciteitspullen uh, <laughs> ophoudt die. <laughs> <laughs> ik ga ervan zorgen. We hebben hier nodig voor de video. <laughs> Oké, okay. maar zoals ik al had gezegd. Het <laughs> ah, is de derde keer. Het was <laughs> lekker. Vindt Tweede keer? Tiende keer. Oké. Okay. Wil je ons helpen? Ga dan naar iwisreeds.nl e en voor je, als je dingen beschikbaar hebt, vul dat in, zet de tijden wanneer je thuis bent en dan komen wij het ophalen. Let wel op als je de school, als je de groep aankiest, dat je een CWS van Pannhuis aanklikt. Oké, okay, dat was het voor deze video. Maar eerst abonneren en liken als je meer van deze video's wil. Want ik ben nu verslaggever, dus ik hou jullie op de hoogte. Ciao!